Schultz, Stotelstreng.nl en welkom weer in een nieuwe video. Vandaag hebben we een zeer interessante vraag die ik natuurlijk echt niet kon laten liggen. Eh, namelijk, wat is beter eh, met het trainen, met losse gewichten of met machines? En wat is mijn visie daarop? Eerst de intro, komt ie! Een van de belangrijkste verschillen tussen machines en met losse gewichten trainen... ...is natuurlijk het stabilisatie effect. Dit zie je in honderden video's en honderden internetartikelen. En daar begin ik dan ook mee. Het is een beetje een open deur. Um, maar als je mij bijvoorbeeld een bicep curl ziet doen, dan zie je dat... Als ik die bicep curl aan het doen ben, dat mijn bicep natuurlijk vanzelfsprekend hard wordt aangespannen. Maar dat mijn buikspieren, dat mijn schuine buikspieren, dus de obelix, eh, Dat mijn schouders, dat mijn heup, dat mijn benen. Alles is aan het stabiliseren. En als je dus in een machine zit, heb je dat effect eh, bijna niet. Ja, je spieren doen heus wel wat, maar dan hebben we het echt over, ik noem maar wat, 20% van je kunnen. En dat is gewoon verschrikkelijk zonde. Als je mij hier nu in de volgende video ziet zitten en... Mijn tricep wordt ook nog eens een keer ondersteund, zodat ik me echt alleen kan focussen op mijn bicep. Dan zie je dat mijn helft van mijn lichaam gewoon niet aan het werk is. En dat is gewoon verschrikkelijk zonde. Als je dan toch een uurtje gaat sporten en je gaat toch een uurtje inspanning leveren, zorg er gewoon dat je dat uur efficiënt besteedt. Een tweede gigantisch belangrijk punt vind ik vooral eh, te veel bewegingen in het sagitale vlak... Uh, en in het frontale vlak. En voor mensen die niet weten wat dat is, sagitaal is simpelweg voorwaarts, achterwaarts bewegen. Dus iets van bicep curls, tricep pushdowns, noem maar op. Alles vooruit, achterhaal, uh, achterwaarts. Het frontale vlak is dus alles uh, wat mij frontaal raakt en naar de zijkanten gaat. Dus iets als side races of iets dergelijks. Dat is het frontale en sagitale vlak. En als je naar machines kijkt, zijn er heel veel machines die alleen in die twee vlakken bewegen. Uh, en dat is verschrikkelijk zonde. De lengte van je spieren, de flexibiliteit, de volledige bewegingen die je kan maken, die belemmer je simpelweg gewoon. Als bij mij hier, uh, ik heb geen machines, dus dat is even een beetje een aparte video, maar een beetje uh, inbeeldingsvermogen. Als ik hier een bicep curl doe, een tricep pushdown, of bijvoorbeeld op een machine leg raises... Dan zie je eigenlijk dat alles is in het sagitale vlak. Alles beweegt naar voor en naar achter. Zorg ervoor dat je lichaam lekker mobiel blijft. De reden dat ik hier en eh, trainingen voor de normale, normale bevolkingen geef. Is omdat je lichaam flexibel moet blijven. Het moet kunnen draaien. Het moet moeten wenden, keren. Je moet met het lichaam kunnen werken. Als je die oefeningen ziet die ik nu aan het doen ben. Zoals je ziet gaat het hier niet alleen om kracht. Het gaat niet alleen om explosiviteit. Het gaat niet alleen om om spiermassa opbouwen of er simpelweg goed uitzien. Nee, het gaat om kunnen werken met je lichaam. En dat is wat heel veel sportschoolgangers dus vergeten. En zeker als je met machines traint, eh, zijn dit echt vlakken die je laat liggen. En dat is gewoon verschrikkelijk zonde. Punt drie gaat eigenlijk een beetje hand in hand met het vorige punt. Eh, over de bewegingsvrijheid. Eh, punt drie vind ik herhaalde herhaal bewegingen. Dus je haalt continu heb je hetzelfde bewegingspatroon. Als jij dus in je bicep curl machine zit om daarbij te blijven en je maakt altijd precies dezelfde beweging, alleen met wat kilootjes meer. Ten eerste raak je natuurlijk je flexibiliteit kwijt, maar het is ook nog eens heel gevaarlijk voor blessures. Om een klein verhaaltje te vertellen, ik eh, train hier verschillende soorten mensen. Sommige mensen zijn extreem zwaar, sommige mensen zijn extreem dun. Het is echt een heel scala eh, aan mensen. Ik train ook hardlopers um, en ik heb hier een hardloopster. Die doet al, pimp me er niet precies op vast, ik heb het over 20 plus jaar, doet hij aan hardlopen. Dus die heeft nooit aan krachttraining gedaan en die dacht op een gegeven moment, Raymond ik wil uh, toch mijn hardloopwedstrijden wat beter kunnen doen. Dus ik wil wat meer kracht en wat meer explosiviteit, et cetera. dat wil ik opbouwen. Dus ik heb een prachtig programma voor haar gemaakt. Nadeel is alleen om bij die vrouw te blijven, die is aan het hardlopen, continu, dag in, dag uit. Ah, okay. Dezelfde bewegingen, dezelfde stappen, dezelfde swing met je armen. Alles blijft hetzelfde. Op het moment dat ik haar, uh, haar programma heb opgebouwd, ik ben 1 à 2 maanden met haar bezig. Uh, en natuurlijk gaat het niet alleen om kracht, zoals jullie weten op dit kanaal. Maar het gaat ook om explosiviteit en wenden en keren. Ik had dus een oefening erbij. Had ik in haar programma samengesteld om meer explosiviteit te creëren. Dus ik heb haar laten springen. Uh, een aantal keer nadat we goed opgewarmd zijn, nadat we iets verder in het programma zijn, met alle uh, veiligheidsvoorschriften, uh, hebben we natuurlijk aangehouden. En die vrouw die leunt een beetje naar achter, de armen naar achter, en die springt wapkei, explosief uit. Wat gebeurt er natuurlijk met de buikspieren als je voorover leunt? Die gaan wapkei, in elkaar. Mijn buikspieren gaan in, in, in, in, in. En op een gegeven moment, wapkei, explosief, rekken die helemaal uit. Wat gebeurt er bij haar? Een klein, hoogstwaarschijnlijk een klein haarscheurtje in de buikspieren. Normaal gesproken eh, focussen we ons op haarscheurtjes natuurlijk. Maar deze was toch een tikje groter. Dus zij springt, ah, pijn aan de buik. Waar komt dat door? Simpelweg omdat die buik alleen maar jaren eh, getraind is op stabiliseren en dezelfde beweging. Verschrikkelijk zonde, verschrikkelijk gevaarlijk om altijd alleen maar hetzelfde te doen. En dus een vast bewegingspatroon in je lichaam te stampen. En dat zie je dus vaak bij cardio-sporters... En dat zonde als ze dat niet combineren met krachttraining. Nummer 4 is iets wat ik uit eigen ervaring heb meegemaakt... Uh, dat is een niet natuurlijke houding. Ja, je kan op een machine kan je wel een bankje of een rugleuning of bij sommige de handsvaten kun je instellen. Maar het is nooit een helemaal natuurlijke beweging. Ieder lichaam is anders, dus iedere machine hoort eigenlijk ook anders te zijn. Als ik hier iemand een squat laat uitvoeren of uh, laat bankdrukken of een deadlift laat uitvoeren of wat we ook doen. Dan zijn geen van al die oefeningen zijn voor iedereen hetzelfde. Ik kan tegen heel weinig mensen zeggen doe je handen hier, dat is... Gewoon je breedte, punt. Nee, mensen hebben bredere schouders, uh, smallere schouders, langere benen, kortere benen. Er zit gewoon gigantisch veel verschil in mensen. Om een voorbeeld te noemen. Ik heb een keer een, uh, een huurbus gehad van mijn oude werkgever een, uh, een tijd geleden. Uh, en ik reed altijd in mijn eigen auto en ineens kreeg ik een huurbus mee. En ik was aan het, aan het squatten hier in een rek. Ik squat uh, volgens mij iets van 130, 140 kilo. Nou, 180 is mijn max, dus het is gewoon een lekker, een lekker werksetje. Uh, en ik was bezig. Ik was aan het opwarmen. Ik gok ergens 110, 120, zo'n beetje. En ik kreeg al een beetje pijn in mijn knie. Nou, zo eigenwijs als dat iedereen is, ben ik ook natuurlijk. Dus ik ging 130 squatten. 140. En op een gegeven moment denk ik... Weet je wat? Ik stop maar even. Dit is gewoon niet lekker. Ik denk, het kan gebeuren. Week daarna, of twee dagen later, weer aan het squatten. Twee dagen later, weer aan het squatten. Ik, exact hetzelfde verhaal. Week rust gehouden. Niks aan de hand. Schoenen gewisseld. Hap ik. Het maakte allemaal niet uit. Om op die bus terug te komen... Waar ik dus achter kwam na drie maanden was dat die bus, die, was, die stoel zat iets hoger dan mijn normale auto. Dus mijn knie, waarmee ik de koppeling indrukte, eh, terwijl, terwijl zoals jullie weten je koppeling niet eens zo heel erg actief is als je natuurlijk op de snelweg et rijdt. Die stoel die zat iets hoger en die knie zat gewoon in een vervelende hoek. Tijdens dat autorijden merkte ik helemaal niks, echt totaal niks, want die koppeling die is niet zo zwaar. En ik ga squat en ik krijg pijn. Dus ik verstel de stoel een paar centimeter lager, een week later, hoppakee, ik kon gewoon weer squatten, niks aan de hand. Door zo'n klein, vooral niet belastend onderdeel, ja, een bewegingspatroon, maar niet belastend, die koppeling is niet zo zwaar, je voelt er niks voor. Dus door zo'n kleine, uh, ja, moet ik het zeggen, fout in je leven, verstelling van de, van de stoel, zo'n klein stom probleempje, kan je dus een gigantisch probleem creëren en dan ben je dus eindeloos naar op zoek. Als je dus op een fitnessmachine zit, het kan net die leuning, net die rug, het kan net een paar centimeter zijn dat die vervelend zit of niet goed zit. Waardoor je dus gewoon lichamelijke klachten krijgt. En de meeste mensen zeggen dan, dat is een vervelende oefening, want zus en zo. Meestal ligt het dus niet aan de oefening, maar aan de machine zelf. Een ander belangrijk punt. Kom op. Als je weet dat die machines saai zijn, als je weet dat die machines... Eigenlijk je tijd verdoen, want je doet gewoon 80% minder in dezelfde tijd. Als je nou weet dat die machines je vooruitgang belemmeren, je beweging be belemmeren. En zoals de meeste Nederlanders fitness niet super interessant vinden, omdat het een ding is wat moet om je gezond te blijven. Waarom ga dan op die machines zitten? Ga lekker smijten met dingen, ga lekker drie oefeningen achter elkaar doen, ga uh, een auto vooruit trekken. Ga lekker draaien, wenden, keren, springen, maak langzame herhalingen, snelle herhalingen. Doe iets wat het interessant houdt, doe iets wat je lichaam echt aan het werk zit. Kom op mensen, het is toch vele malen leuker om gewoon met losse, met losse materialen te trainen. Je hebt eindeloos veel combinaties en dingen die je kan doen en een machine is zo beperkt. Ja, Natuurlijk kan je eens een keer een oefening wat sneller of langzamer uitvoeren, maar dat is toch vele malen minder leuk dan gewoon met los materiaal trainen. Dus, voor iedereen die er geen hol aan vindt, en dat zijn een berg mensen weet ik, ga lekker vrij trainen. Dat is leuk en buiten dat het leuk is, is het veel effectiever. En dan hoor ik je denken, Raymond, is er dan helemaal niks positiefs aan machines? Wat beter de oude zeik het eigenlijk. Uh, is er wat positiefs? Ik vind dat er heus wel wat positieve en wat situaties zijn aan machines, dat je ze wel moet gebruiken. Daar ga ik niet zo uitgebreid op in, want deze video duurt al heel lang. Um, als je een bodybuilder bent en je hebt heel je programma gedaan met losse gewichten. Je gebruikt meer spiermassa. Dus je gaat natuurlijk met losse gewichten trainen aan het begin. Kan je daarna echt nog wel 1 à 2 oefeningen te doen. Om bijvoorbeeld een spierhoek die achterloopt echt helemaal uh, leeg te pompen. En hem gewoon wap, te laten groeien. Uh, uiteraard moet je wel iets verder, de, verder gevorderde bodybuilders zijn, Maar de jongens die dit kijken weten waar ik het over heb. Um, nummer 2 vind ik... Blessures. Mocht je een heel specifieke blessure hebben en je bent bijvoorbeeld bij de fysio geweest en de fysio raadt aan, gaat op een machine trainen, dan zou het nog kunnen. Dan ben ik nog steeds persoonlijk, mijn voorkeur, nog steeds dat je met losse materialen traint. Uh, want gebruik het lichaam waarvoor het is gemaakt. Het is niet gemaakt om in machines te zitten. Het moet lekker flexibel kunnen bewegen. Alleen wel met restricties en als jij uh, dat op je eigen houtje gaat doen, kan het dus wel gevaarlijk zijn. Dus een machine die is wat uh, veiliger. Uh, 65 plus is perfect is perfect als je 65 plus bent uh, en je hebt gewoon alle tijd van de wereld perfect dan ga je toch lekker tussen zaken als je, je tijd verdoen in de wereld dan snap ik best dat je helemaal geen zin meer hebt om alles nog helemaal op te bouwen en perfect uh, te doen um, alhoewel ik ook wel een klant van 70 heb en die en verlamd toch aardig hier. Dus dat is ook een beetje om en om. Um, een ander ding is ook nog... ...als je in de sportschool komt... ...en je bent bang om tussen de jongens te staan... ...die allemaal een beetje boos kijken... ...en, en, en breed zijn en noem maar op... ...omdat daar dan tussen ja, jongen van 15 of vrouw... ...of iemand met een beetje overgewicht... ...die een beetje onzeker is tussen gaan staan... ...zoals ik vroeger zelf ook had... ...maar dan kan ik dat best begrijpen... ...als je dat niet durft doe het gewoon uh, inderdaad lekker niet. Uh, en als laatste toen ik vroeger een jaar of uh, 15 was... Toen ging ik ook naar de sportschool toe, alleen ik had geen flauw idee wat ik moest doen. Um, de sportschool waar ik zat, je had ook 0,0 begeleiding. Dat was gewoon verschrikkelijk slecht. Ik ben in de 4, 5 jaar dat ik in die op de sportschool heb gezeten, ben ik nog nooit aangesproken. Als je geen verstand hebt van fitness, ja, ga lekker op die machines blijven. Want je kan beter iets doen en dan geen blessures oplopen... Als dat je zomaar iets willekeurigs gaat doen en blessures op gaat lopen. Maar als er een beetje begeleiding is. Als je een beetje in wilt verdiepen. Als je deze video kijkt. Dat is zeg maar al genoeg. Dan ben je al iemand die gewoon interesse heeft. Ga dan lekker met losse materialen trainen. Wil je nog meer van zulke video's zien? Neem dan eens een kijkje op mijn kanaal. Dan kan je trouwens ook abonneren. Uh, dit was Rebens Schultz. Tot Ignite your fire and grow stronger.